Het vermenigvuldigen van decimale getallen hoeft niet lastiger te zijn dan met hele getallen, zolang je goed in de gaten houdt waar de komma blijft. Wat ik een belangrijk hulpmiddel vind bij het rekenen met decimale getallen is schattend rekenen. Schattend rekenen geeft dat je eerst een schatting maakt van het antwoord voordat je het gaat uitrekenen. Zo kan je snel zien of je de som goed hebt opgelost. Neem 1 en honderdste keer 12,5. Als ik dat zou schatten, zou ik zeggen 1 keer 12 is ongeveer 12. Dus het antwoord moet in de buurt liggen van de 12. Nu schrijf ik de sommen onder elkaar waarbij ik de commas gewoon negeer en dus niet opschrijf. Het uitrekenen van de som geeft 10.000. 125. Ik moet de komma zo terugplaatsen dat het in de buurt van de 12 uitkomt. Dus na de 0. Nu krijg ik 10 125 duizendste. De enige manier om in de buurt van de 12 uit te komen. Een tweede manier is het tellen van de decimalen. Dus de som 17 keer 1 14. Daarvan negeer ik de commas, dus reken ik uit 7 keer 14. Dat is 98. 17e heeft 1 decimaal. 1 14e heeft ook 1 decimaal. Dat zijn samen 2 decimalen. Dus mijn antwoord moet dan ook met 2 decimalen. Dan krijg ik dus als antwoord 98 honderdste. Makkelijk is als je vermenigvuldigt met 10, 100 en zo door. Want als je een getal keer 10 doet, wordt het 10 keer zo groot. En schuift de comma 1 plek naar rechts. Bij keer 100 wordt het getal 100 keer zo groot en gaat de komma 2 plaatsen naar rechts. En zo kun je doorgaan. Bijna op dezelfde manier kun je keer 1 tiende keer 1 onderste en zo doordoen. Want als je een getal keer 1 tiende doet, wordt het getal 10 keer zo klein. De komma schuift dan 1 plaats naar links. En bij keer 100 wordt het getal 100 keer zo klein en schuift de komma dus 2 plaatsen naar links. Ook hier kun je natuurlijk weer verder gaan. Bedankt voor het kijken, vergeet niet deze video te liken en je te abonneren op Wiswereld. Graag tot de volgende keer.